Welkom bij de volgende video. We gaan bezig met het kijken. Dit ga ik samen doen met Mees. Bij de oefening aandacht vragen kijken heb je een paar brokjes vast in je hand. Je gaat voor je hond staan. Je doet je handen onder je kin en je geeft elke keer als hij in je ogen kijkt een beloning. in je ogen kijkt krijgt hij een beloning.